Goedemiddag, ik sta hier in een prachtig groene omgeving. En ik wil u ook graag een hele mooie woning laten zien. Het is een royale 201 kap. En die heeft een heerlijke ruime tuin, maar ook een hele grote woonkamer. Door de uitbouw aan de achterzijde. Dus deze moeten we echt even komen kijken. Bel ons op 0251 655 086.